Wij vroegen je om een brief te schrijven voor Albert Woodfox uit Amerika. Hij zat 44 jaar in een isoleercel. We vroegen jou een handtekening omdat Albert zonder bewijs werd veroordeeld voor een moord. Ik vroeg je om een gift zodat we Albert vrij zouden krijgen uit zijn onmenselijke isoleercel.